Bye. En de pijnlijke beelden van de ellende, de vernedering en de verdriet van het Palestijnse volk zat. Wij zijn de schaamde stulte van ons land, dat notamene het internet onuitslag volgt als huis meer dan dat. We organiseren deze demonstratie uit solidariteit met de mensen in Gaza, maar ook om op te roepen tot boycotten en sancties tegen Israël. Want wij zien dat echt als de enige manier om ervoor te zorgen dat dit een keer ophoudt, dat de schending van mensenrechten een keer ophoudt. En daarom zijn wij vandaag de straat op gegaan om te demonstreren.